Artificiële intelligentie kan ons helpen om ons voor te bereiden op zware inspanningen, bijvoorbeeld een marathon lopen. Maar kunnen we daar ook verder in gaan? Want ik zou heel graag een app willen hebben die weet wanneer ik ga lopen en die me daarvoor dan voedingsadvies kan geven. Wanneer eet ik bijvoorbeeld een banaan? of een proteïnereep. Elke slimme oplossing begint met een simpele vraag. Dus deel jouw vraag of idee op www.amai.vlaanderen. En misschien komt jouw idee dan wel tot leven.